Vandaag gaan we helemaal uit van onze eigen kracht. Ooit was een coach een man in een regenjas. Tegenwoordig helpt ze je bij levensvragen. Waar sta ik nu? Wat is voor mij nu belangrijk? Wie ben ik en wat doet er toe? Werkt het? Je gaat toch op de grill. Worden het er niet te veel? Coaching is een vrij beroep. Dat betekent dat er geen centrale registratie is. En dat heeft het vak natuurlijk niet altijd goed gedaan, denk ik. Deze week in de ochtend coachen. Je het is alleen denk ik een illusie dat iedereen daar een goede boterham mee zou kunnen verdienen. Dus dat begrijpt natuurlijk wel op als de ene helft van Nederland de andere helft gaat coachen. Ja, het lijkt zo leuk een eigen coachingspraktijk, maar vaak is het niet rendabel. Want als coach moet je namelijk ook een ondernemer zijn. En dat vergeten de meeste kerstverse coaches. Hallo lieve mensen, mijn naam is Michelle Pascal, je spirituele persoonlijke begeleider in allerlei levenszaken voor verandering en transitie. De module Startpunt Pensioen biedt werkgevers de mogelijkheid om hun werknemers goed voorbereid met pensioen te laten gaan. En dan praat ik nu graag even over coaching. En ik doe bijna al mijn coaching met Skype. Ik wil u dat laten zien, hoe paarden dat doen. En daar trek ik een vergelijk met organisaties. Op het internet kom je ze allemaal tegen. De paardencoach, de pensioeninzichtcoach, de spirituele lifetime coach. Je kunt het zo gek niet bedenken. Maar hoeveel coaches zijn er eigenlijk in Nederland? Ja, dat is een uh, moeilijke vraag. We leggen de vraag voor aan Alexander Wariga, onderzoeker aan de Universiteit van Tilburg... en bestuurslid van de NOPCO, de Nederlandse Orde van Beroepscoaches. Coaching is een vrij beroep. Dat betekent dat er geen centrale registratie is. Uh, dus het kunnen er 10.000 zijn, maar misschien ook wel 30.000. Afgelopen 10 jaar is er eigenlijk een soort van piek geweest. En we hebben gezien dat uh, toen de economische uh, crisis toesloeg dat uh, toen een soort van schifting is geweest... dat een hoop mensen ook gestopt zijn uh, met dit beroep. Uh, dus, dus je kunt zeggen, we hebben een piek gehad, die is ge, ge, uh, gezakt. En we zien nu weer dat het aantal uh, weer aan toenemen is. Toch kan 45% van de coaches niet rondkomen... van de opbrengsten van de coachingspraktijk. Om te overleven is in deze tijd een andere strategie nodig... denkt Ati Boers van de Coachingskalender. Ja, ik denk dat de coaches zichzelf echt moeten positioneren... als wat maakt mij nou uniek als coach. Dus niet meer ik ben coach en kom maar aan mijn, aan mijn deur kloppen. Maar ik heb verstand van specifieke vraagstukken. Ben in, een spe in een specifieke branche uh, begrijp ik wat er uh, speelt. Uh, ik, ik ben specialist in de combinatie van werk en uh, privé. Voor vrouwen in een bepaalde levensfase. Of juist voor mensen die tegen hun pensioen zitten. En dus veel specialistischer worden in vraagstukken. En niet. ik, hang een, uh, ik doe een coachopleiding hang een bordje coach op mijn deur. En dan uh, ben ik coach geworden. Dat, uh, ik denk dat dat niet meer gaat werken. Ja, want we hebben er al genoeg, hè? Dat zou je kunnen zeggen. Ik denk aan de andere kant dat het voor mensen zelf heel, dat het heel verrijkend is om coach te zijn. Omdat je doordat je naar anderen leert kijken, zie je over het algemeen dat mensen ook heel erg veel over zichzelf leren. En heel erg veel ook met hun eigen vraagstukken aan de slag kunnen. Dus ik denk prima als iedereen voor zichzelf gevoel, ik ben coach. Het is alleen denk ik een illusie dat iedereen daar een goede boterham mee zou kunnen verdienen. Uh, want daar ja, is Nederland dan, uh, is het op een gegeven moment natuurlijk wel op als de ene helft van Nederland de andere helft gaat uh, coachen. Maar ja, ik denk dat het niet iedereen weggelicht is om daar echt een beroep van te maken. Mensen die coach uh, willen worden zijn vaak mensen die willen anderen helpen. Dan vinden ze het ook niet belangrijk om goede prijzen te vragen, bijvoorbeeld. Maar wat ze dus vergeten is, als je een goedlopend bedrijf wil hebben, moet je echt een ondernemer worden. Mijn naam is Lara Balwielski. Ik help ondernemers, zelfstandigen, om heel erg succesvol te zijn en heel goed te verdienen. Minimaal 100.000 euro per jaar. Dat klinkt behoorlijk ambitieus. Hoe doe je dat? Uh, je moet gewoon leren hoe dat werkt. Het is gewoon uh, iets wat je kunt leren. Bijvoorbeeld door een programma van Laura te volgen. Ze hebben klinkende namen als Reuzensprong, Beet of Bouw een Bloeiend Bedrijf. En variëren in prijs van een paar honderd tot 17.000 euro. Het internet staat vol enthousiaste reacties. En toen volgde ik een event bij Laura en van een omzet van 25.000 Per jaar zit ik nu, dit jaar zit ik nu aan, aan 70.000 tot nu. Op dit event, as we speak, heb ik mijn investering al terugverdiend. Als wel meer klanten gekregen en uh, ik ben er super blij mee. Het geheim van Laura klinkt eigenlijk heel simpel. Ga op zoek naar de lucratieve niche en de high-end klant. High-end klanten zijn de klanten die uh, de hoogste waarde willen hebben. Dat heb je ook in het gewone leven. Je hebt het eigenlijk... Ga maar bijvoorbeeld met de trein, in hebt de eerste klas en je de tweede klas. Hè? Zeg maar de reiziger. Die is namelijk bereid om meer te betalen. En daardoor doet hij of zij ook veel meer zijn best. Niet per se rijk, maar ze willen de hoogste waarde hebben. En daar investeren ze in. En dat zijn dus ook leuke klanten, want ze doen heel erg hun best. Want ze willen het echt terugverdienen. Maar de belangrijkste tip is, doe het niet half. Je hebt altijd mensen die houden hun baan en dan gaan ze voor zichzelf beginnen. Ik heb zoiets van zeg die baan op en stort je in het diepe, want dan, dan zul je jezelf daarin moeten redden. Zo'n baan kost ook heel veel energie. En, en een bedrijf opzetten kost heel veel energie. Dus dan moet je echt op gefocust zijn. Dus, uh, zorg dat je gewoon het gaat doen. En, en, en zoek een hele goede begeleiding en coach erbij. Dus de coach investeert in zichzelf door een coach te nemen... die op zijn beurt ook weer een coach heeft... die waarschijnlijk zelf ook weer wordt gecoacht. Cynisch kun je zeggen dat de industrie zichzelf in stand houdt. Maar het past ook bij deze tijd zegt Alexander Waringa. Uh, ja, dat klopt, dat zien we gebeuren. Maar ik vind het op zichzelf geen slechte ontwikkeling. Het geeft eigenlijk alleen maar aan dat er steeds meer vraag is naar coaching... en dat steeds meer mensen geïnteresseerd zijn... in persoonlijke en professionele ontwikkeling. Nou, dat is op zichzelf een goede ontwikkeling. En hoe meer mensen zich daarmee bezig gaan houden, hoe beter eigenlijk. Wij als uh, beroepsorganisatie vinden vervolgens dat de mensen die zich ermee bezighouden... dat die ook door moeten gaan met zichzelf verbeteren en zich scholen... en inzicht ook geven in de kwaliteit van hun dienstverlening. De reportage hoort u deze week van Marielle Biers.